Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. Ik sta vandaag hier met een ander paard dan normaal. Dit is Jimmy. Jimmy gaat vandaag mee op reis. Daar komt een video over. Want we gaan, uh, ja, we gaan iets doen. Maar dat zien jullie later. Wij gaan samen op pad. Ja hè. Dus tot dan. Vandaag zondag en ik ben hier samen met Blondie. Blondie is nat, want ik heb haar net gewassen. Uh, het was heel erg druk daar en ik wil natuurlijk niet mensen storen, dus ik heb haar niet gefilmd. Dus sorry daarvoor. Blondie die is nu nat en die zat nu even lekker op te drogen. Ik heb hier een klein halstertje. voor Nee, Blondie gaat het even niet vastvallen. vallen. Voor Tino en uh, die ga ik nu uh, die ga ik dadelijk samen met Marvin. Maar nu ga ik hem even pakken en even kijken hoe eng hij alles vindt. Of hoe spannend en hoe leuk hij alles vindt. En dan ga ik zo met Gino aan de slag. Gino is zijn halstertje om. Hij kan best gewoon zo. Dus hij zit op de. Hij heeft bondingen, eigenlijk. halstertje om. En hij zit dan gewoon op het laatste dingetje. Tina is een grote jongen. Oeh, dat kan je zelf zien. Hij <laughs> staat... Oh, brave jongen. Hij vindt het wel een beetje spannend, hè? Ja. Even een hengst vlecht gemaakt, zodat ik even goed kan poetsen. nu kom. kom en uh, ik heb net een paar foto's gemaakt met Chino nu Aso in Tedok en uh, ja. Aso staat er nu in dan ga ik nu Kier halen en dan zal ik uh, samen dan ga ik Blondie, nee. Corona en Cas in de stadmolen zetten Ah, gezellig! En Azo staat daar. Hun uh, zijn nu al matties geworden. Nu ga ik even Blondie en Froon en Kas in de stadmolen zetten. En dan uh, moet waarschijnlijk hier weer uit Mondo naar in. Azo eruit, daar misschien iemand anders in. Dan moet Boris er weer uit en dan mandone en dan kan ik Bo Blondie weer verder dingen doen. Ik heb even voor Boris Blondie haar therapiehalster gepakt. ik dan... zo, het hartje steken. En dan, uh, ja. Iedereen staat weer op de stal. Um, ik deed de Blondie haar beentjes gaan scheren. Oh nee, ik ga hem op. En Corona, die ga ik lanceren. Mijn moeder zei, ik heb echt te druk met werk, dus dan ga ik haar even logeren. Ik heb haar opgeschreven, ik moet nog even nakijken hoe laat. Volgens mij stond er 16 nog wat en het is nu uh, half drie, dus anderhalf uur zou vast wel genoeg zijn. Dus ik ga de ton deze pakken en even kijken hoe laat ik corona moet doen. Dus tot zo. Spulletjes gepakt, blondie staat er klaar voor. Ik ga eerst de messers vervangen, ik heb deze eraf gehaald. Ik heb ik hier een nieuwe. Ik wil niet dat ik strepen krijg. Gelijk gaan spieren. Oh mijn hemel. Ik kon mijn bakken uitvallen. Tadaa! Ik heb ook de bovenbenen gedaan, want dat mocht ik ook doen. Dus nu ben ik blij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 Blondie, wat heb jij nou op je hoofd? Heb je nou een hartje op je hoofd? Oh, hij is wel echt heel mooi. Tada! Het is inmiddels avond. Uh, dat komt omdat ik niet had verwacht dat mijn toetsen zoveel waren. Ik had verwacht dat ik voor ieder vak één toets had. Maar dat was niet zo. Ik moest eigenlijk ook om negen uur beginnen. Maar om negen uur was ik aan het schieren. Dus school is dit, ziet het, spijt me. Ik heb geprobeerd om alles af te krijgen. Het is bijna allemaal af. Maar we moesten echt nog even de paarden doen, dus dat gaan we nu doen. En dan morgen vroeg, zo en dan vandaag vroeg naar bed en kijken of ik morgen misschien nog iets kan doen. Ik ben de, de avondwappers aan het geven dat alle paarden supplementen krijgen. Zo, eenmaal laat ik, Conny. Hallo, pony. Lekker met die ogen zo. En een hoogtje. Lekker hoor. Wij zijn inmiddels klaar. Ik zie hier een beetje verbeeldeld uit. We hebben eigenlijk in de, uh, de paardjes in de stapmolen gedaan. De paardjes van Daan en Steve die waren al gedaan door alle mensen. Super lief. En uh, ons paard in de stapmolen gestaan. En Boris heeft in het ook gestaan. Nu gaan we naar huis toe en lekker slapen. Kijk dames en heren, het is vandaag dinsdag en Steve heeft ons bij elkaar geroepen om het leven van een influencer uh, te bespreken, toch Steve? Oh, ik heb me wacht even hoor. Ik heb mijn oortjes natuurlijk in, dus ze horen mij helemaal niet. <laughs> ze horen jou niet. Even kijken hoor. Kan ik? ik ga eerst even mijn oortjes uitdoen zo. Dan in de video. Zo, dan zet ik dit even harder. Zo. Oké, okay, nog een keer. Uh, Steve heeft ons bij elkaar geroepen om het leven van een influencer te bespreken. Toch, Steve? <lacht> nou, <lacht> soort van. <lacht> ja, maar dat was het. Ze, ze, ze moest nog even wat dingen die ze moest doen, moest bespreken. Normaal zitten wij op maandagochtend altijd samen. En uh, Daan, die kom ik meestal wel een paar keer tegen. Maar nu natuurlijk helemaal niet. We hebben wel een coronagesprek gehad. Toen uh, zat uh, Daan, uh, het stond op vier meter afstand en wij zaten in de auto. Dat was ook wel heel bijzonder. Ja. Maar goed, nu, nu doen we het dus zo. Daan, hoe gaat het met je? Uh, nou, ik voel me vandaag eigenlijk wel weer een stuk beter. Ik heb weer trek in dingen. Oh, dat is niet goed. Je, je vertelde net dat je 4 kilo was afgevallen. Ja, dus ik denk ook dat die van de week weer de aan zitten. Inmiddels krijgen jullie hier een uh, tutorial, een make-up tutorial. Dat moet je jezelf niet opmaken. En uh, Daan die staat inmiddels in haar keuken, weet ik veel, uh, eten te bakken. Bananen van de ben ik aan het maken. Met of zonder oerbalans. Zonder. Kan ik voor deze lippenstift gaan? Oh jee. Of. Misschien kan ik een beetje slangengift erin spuiten oh, in een koek. Ja, een beetje pyrogea. Ja, ik weet niet hoe dat gaat met warmte. Nee, ik weet het ook niet. Drink het maar gewoon op. Ja, ik, denk, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb mijn glaasje water. Waar is die? Waar is mijn glaasje water. Heel oh, goed. En bij Steve mogen jullie dus kiezen welke kleur lippenstift jullie het uh, interessant vinden. Oh shit, mijn batterij is weer bijna leeg. Oh ja, god. Zijn handig. Nou, dit, dit wilde ik dus even aan jullie laten zien. We gaan nu gewoon weer verder met uh, overleggen over influencers. Hey, inmiddels is het middag. Dat was erg leuk met Steve en Daan en productief. We hebben weer allemaal leuke dingen verzonnen. Tessa is thuis en inmiddels zitten we in de auto. Ja, ik ben even naar de winkels toe geweest en daar heb ik wat Halloween spullen gekocht. Want Halloween begint er natuurlijk aan te komen. Ik ga even laten zien, ik ga een shoplog doen. Hier de shoplog van Tessa, leuke intro. Ik heb hier een bloederig tafelkleed. Want we gaan een uh, fotosessie doen met paardjes. We beginnen met Boris. maar daarvoor heb ik een bloederig tafelkleed. Dat kan ik misschien over hem heen leggen of uh, om mezelf heen doen. Dan heb ik een bloederige uh, ketting zo. Um. Dan heb ik hier een hoedje. Dat kan je opspelden. Dat ga ik even laten zien. Oef, als het me lukt. Best lastig met één hand. Ja, het gaat maar wel lukken. Ja. Kijk, zo. Dan kan je het dan zo opklippen Klippen zo. Nou, wat leuk zeg. Dan gaan we verder naar de volgende. Dan hebben we hier een, een, een haarband. Oh, is het hier? Hairband. Hairband. Hairband. Hairband. Hairband. Dus we gaan gelijk ook naar Engels. Dan moet ik deze ook even... Ja, weet je, ik doe het nu gewoon even met het kaartje aan dat, dat, dat, dat komt vast wel goed. hoop. Ho. Wat je allemaal niet moet kunnen met één hand. Tadaa, heel leuk zo opdoen. Dan, dan hebben we nog stickers. Die kan ik misschien ergens opplakken, geen idee. Eh, uh, dan hebben we, hebben we spiders, die kunnen we uh, misschien in het haar doen ofzo. Dat was het. Oh nee, En op de achterbank hebben we ook nog een heksenbezem. Oh nee, wacht. We hebben nog een heksenbezem. Nog een... Versiersokjes. Oh, versiersokjes. En we hebben ook nog een zwart mondmasker om het in corona te houden. Nou ja, Halloween, corona Oh kijk, dan, dan doe je zo als de camera wil meewerken zo. Kijk, doe je zo sick. Do it. Who? Cool. Drop. Ik, ik, het is inmiddels donker. Ik zit op Blondie. Blondie is natuurlijk net geschoren. En, en daarom ben ik doorplukken bezig met foto's te draaien, op die heel veel overgangen rijden om dat ze dan warm blijft houden. En ik vind zelf dat ik het ook buiten moet kunnen, omdat als ik een keer op concours uh, voor springen ben of een dressuurwedstrijd te doen, dat ik dit ook gewoon in dit weer kan. Nou, gaan we gaan, want ik krijg je niet koud. Nou, ik ga vooral een zadelen en dan ga ik ook in deze regen rijden, want volgens mij is de binnenbak bezet. Zo, het zijn wel hele enge ogen, maar inmiddels is uh, Tess klaar. Ho, oh, even zo. Ja, komt er maar. Net samen met Blondie gereden. Ging echt hartstikke goed. ben super trots op haar. Ik wil nog even aanvullen op mijn verhaal dat ik net had over dat het heel goed voor Blondie is. Maar het is ook heel goed voor mij om in de regen te rijden. en dan allemaal afleiding omheen. Want ik kan me nogal slecht focussen. Dus dat is ook gelijk een focus oefening. Dus ik heb er allemaal over nagedacht. Uh, het begon inmiddels te regenen. Dus Blondie is een beetje nat. En het zadel is ook nat. Dus die laat ik even opdrogen en ga ik hem dan even invetten. En terwijl mijn zadel opdroogt, ga ik Boris rijden en Chino, daar ga ik ook iets mee doen. Zo, Inmiddels zit ik op mijn paard naar het giet buiten. En hier heeft ik Boris op die pakken Boris. We is deurig aan het lopen. Dus nou, in de regen. Gaan we rijden. Zo, Tess is inmiddels klaar met Boris en ik met Verona. Tess dus is al eerder de bak met hoor. Inmiddels zijn we al lekker nat. Maar ik heb het gewoon gegeven en dus ook eens goed te doen. Maar mij hebben zo'n dus een systeem van de wijnhaasje netjes aangezet. Dus ja, we hebben wel wat plassen, maar eigenlijk kan ik best wel groot gedeelte gewoon netjes rijden. Verona Roon deed het goed. Ze vond wel dat ze moest schrikken ergens van. Ach, kunnen we best hebben. Vroog schrik niet zo heel erg, meestal. Dus dat, uh, dat was niet uit. Nou, we gaan nog even lekker uitstappen. Ik ben benieuwd of we daar droger voor worden. Dus alles is natuurlijk gewoon zijknop. Maar ach, uh, dat is echt lekker een deken op. Ik ben klaar met alle twee de poppies. Ik ga nu even alles opruimen en even laten drogen, omdat het heel erg regenen. Heb ik heb inmiddels ook maar mijn warme pakje aan gedaan, want ik had het best wel erg koud ik had ook best nat geregend. Dus nu ga ik even mijn spullen opruimen en dan ga ik verder met Gino. Ja. Ik ben hier samen met Gino. Ik ga Gino poetsen en daarna ga ik even in het verderhoek samen met de even stappen en weer stilstaan en allemaal uh, oefeningen doen. Als het, als het regent, het is wel netjes, ik kan zeggen wat je wil, maar het is allemaal keurig opgevouwen. Ik ook nog bij mij niet zo netjes. Ik is de kap nog aan het drogen. Maar nou, wel een handdoek overheen gehaald, anders wordt hij nooit droog. Ik wil oefenen met prut uit je ogen halen. Dat vind hij nog een beetje gek. Nou. Het is dus even met de baby aan het oefenen. Lekker droog in de binnenpaddock. En wat ben je aan het doen? We leren met stilstaan. Nee. Oh. Ja, hij mag niet verder doorlopen dan de andere en dan Blondie en Corona, omdat hij natuurlijk nog jong is. Maar? Ah. Ja. Huh? Hij moet stoppen als jij stoppen, bedoel je? Ja. Oké. Okay. Nou, dan benieuwd. mag hij iets verder doorlopen, maar niet heel veel. Oh, je bent nog een beetje hier voor hem. Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, en dan hij is nog heel erg in de buurt. En ah. Nou, net ging hij ook even rollen en toen bleef hij ook wel weer zitten. Nou, gossie. Ik denk dat je hem wel terug moet zetten nu. Hij bedoelt het goed. Oh, dat doe je wel. Oké. Okay. Inmiddels alweer in de auto, en het is nog donkerder geworden. Wij gaan naar huis toe. We zijn thuis, en dan uh, ga ik slapen. Want ik ben best wel moe. En drie paarden is toch best wel heel erg veel. Is dus ik wel ga... leuk of niet? Ja, heel erg. Alle twee de ponies lekker gereden met Chino ook heel erg uh, gestapt en gepoetst. Dat vond ik ook hartstikke leuk. Ja. Dus, uh, yeah. We gaan we nu maar naar bed toe. Hallo, het is vandaag woensdag. Ik heb vandaag een drukke schooldag gehad. Daarna heb ik even snel gegeten en zijn we naar stad toe gegaan. Ik heb Blondie opgestareld. We hebben een fotoshoot gehad met deze mooie Halloween trui. Daar kan je meer over zien op onze Instagram. Ik ga nu samen met Blondie les. Ik heb nog op. Mijn cap op, die ligt nog daar. En dan. Nou. Uh, is ah. dus in de les. Ik weet niet wie de les gaat geven, maar. Uh, Sammy. helemaal leuk. Nou, bobbelen maar. Ik ga de les niet filmen. Dat gaat niet. Er is uh, veel. Uh, Ook andere mensen. Kindertjes zijn klaar met de les. Sommigen ontsnappen. Hebben jullie al gezien dat zowel uh, Blondie. Als Caruso nu dezelfde kleur hebben, wordt hij nog geschoren? Nee. Dus dat betekent dat ze nu helemaal metje zijn. Het is inmiddels echt, echt heel erg donker. En ik heb Chino gedaan, ik heb Boris gedaan, ik heb Blondie gedaan. De hapjes zijn gegeven. Dus nu is tijd om te gaan slapen. En morgen weer fris en fruitig naar school te gaan. Ik zei je ook hè, dat ze bij elke sprong denk je, oh yeah. jee. Ja. Maar op het moment dat jij dus denkt, oh jee, yeah, moet je eigenlijk denken, huppakee. Ja. Alles wat mijn hoofd niet durft, moeten mijn benen zorgen dat het lukt Daan, hoe is het met je? Het gaat oké. Okay. Ik heb daarnet iemand gezien op tv, die had een boek geschreven over hoe blij zijn leven was. Die zei, je moet vanaf nu af aan standaard zeggen, mijn leven gaat uitstekend. Dus niet uitstekend, maar uitstekend dat moet ik zeggen, op dit moment voel ik mezelf nog niet uitstekend, maar ik ben wel weer die kant op, zeg maar. Oh ja. Dat is zeg maar ook waarom je je balans een beetje kwijtraakt, omdat je niet gefocust bent op één punt. En als jouw benen een beetje hier zitten, dan heb je ook niet zoveel balans. Dus zorg dat je hakken naar beneden zijn, dat je druk op je voeten hebt. Dat je met je daar, toe krijg je met je been. Ja, heel mooi. En we uh, doen er natuurlijk een beetje gymnastiseren, omdat we willen dat ze die grote stappen maken. Ja. En voor een keer maken we ze natuurlijk helemaal, al er een beetje een grote van en Nu is het echt al weer veel beter. Ja. Dus ik vind wel dat we echt moeten kijken dat we dit, dat je, en dat je dat zelf ook misschien een keertje neerlegt, dat je dit zeker één keer in de week hebt kiezen. Ja. Dan, hè? En dan de volgende rij je nu wel toe alsof het een hele nieuw is, hè? Ja. En probeer oh rustig aan. Twee... dit ligt hem ook aan of je de schouders mee de bocht omstuurt, hè? Kom naar ja. die dus kraal met de gewonden je er vanuit gaat dat ze gaat, hè? Het hoeft voor mij iets minder hard. Maak je lach. Adem uit, maak een laag. Adem uit, adem uit. die uit. Iets in haar hoofdsteen. Vandaar. Kijk. Wat er nu gebeurt, Tess? Zij springt nu een beetje als een kikker, hè? Maar jouw kont komt zo'n zadel uit. Dus probeer te... Kijk, het is, dit is... Mega laag. Dit is niks. Dit zou je alleen maar een beetje dit hoeven doen. Nee, rustiger, rustiger. Probeer niet mee te zitten, alsof de 1,40 staat. dat kan altijd nog. Nog een keer. Heel erg goed. Dus echt heel ontspannen zitten, niet in je knieën knijpen, los zitten, los zitten. Heel erg mooi. Even lekker stappen. Heel goed, hè? Probeer ook, hè? Hetzelfde als wat wij in het begin zeggen, als jij het spannend vindt, vindt zij het ook spannend. Is hetzelfde dat als zij een beetje hard wil jij denkt ho ho ho, dan denkt zij wat. Probeer dan juist te denken, hè, los. Zij moet dat ook doen. Oh nee, het is vandaag... Vrijdag. Vrijdag. En het spijt me ons dat we niet zoveel hebben gefilmd. Maar dat komt omdat ik vandaag voor het allereerst Anglia heb gehad. Ik had daar een beetje moeite mee, omdat uh, een goede vriendin van mij er niet bij was. Of überhaupt iemand waar ik goed mee kon omgaan. Uh, dus dat vond ik niet heel leuk. En vervolgens uh, had ik verteld over mijn dag. En ook dat we bij Lef. Ja, Lef komt weer terug. Dat, uh, dat meneer Adriaanse het had over pannenkoeken. Dus toen heb ik uh, pannenkoekenmeel gehaald en heb ik pannenkoeken gemaakt. Waardoor het erg laat werd. Het ging pas om 7 uur weg en het is nu inmiddels kwart over 9. Dus het spijt ons dat we niet heel veel hebben uh, gefilmd. Maar toch hebben we een klein stukje uit de stad nodig: Hartjes in de molen. Hallo meisje. Hallo ander meisje. Super leuk dat jullie hebben gekeken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op ons kanaal en klik op belletje op belletje in Zuid-Duitsland. Heel erg fijn. En dan zie ik jullie graag volgende week. Nee, dan zie ik jullie graag morgen weer bij een nieuwe zondagvideo. Doe doei doei!